Hoe beïnvloedt Europees beleid de burger en hoe beïnvloedt de burger Europees beleid? Dit is een dynamiek die in grote mate aanwezig is, maar waar we niet altijd bewust van zijn. Ook voor beleidsmakers binnen de Europese Unie is het soms moeilijk om in kaart te brengen wie hen probeert te beïnvloeden en waarom. Dit inzicht gaat verder in op de wederzijdse beïnvloeding tussen burger en Unie en belicht hierbij het Europese Transparantieregister als voorbeeld. Wat het belang is van zo'n register en hoe deze verder ontwikkeld kan worden, vertelt Catharina Barley mij. Zij is vicepresident van het Europees Parlement en verantwoordelijk voor het Transparantieregister. Dank u wel voor ons hier in Brussel To Om te beginnen, you je ons uitleggen, wat is the Transparency Register? Exactly? Het Transparency Register is een online register dat um, includes. Um, companies, uh, individuals, organizations that uh, want to influence—in uh, a just put it in a neutral way—influence um, policy. Uh, that want to get in touch with policymakers. That want to give their opinions on files on positions and um, they can register there. If they do, they have to give some information on uh, how big they are, which files they are working on, um, how much money they invest in this lobbying, its a lobby register. And how was it created at first? We started out in 2011. It was the European Parliament and the Commission Um, who thought it was a good idea to make lawmaking more transparent on the European level. Already on the national level it's difficult to, for public to kind of find out what is going on, who is deciding what, who is influencing what. And on the European level, it's even more obscure, so to say. So this register was opened and it was only the two institutions in it. And now we're having, uh, hopefully soon, a, a three-parted uh, register because the council has decided to join. Why do you think it's so important to be open and transparent about lobbying within the EU? People elect politicians to make laws and to um, to govern, and you know more or less what you get. But then, behind the scenes, you have lobbyists interfering, and this is something that is completely hidden from the public usually, and it does have an impact. Um, even if I would say lobbyism is not something negative as such, as soon as you have your own interests Um, and you, you present them and you um, you inform about them, you are a lobbyist. So it's okay, but people have to know. And it is also important for us as politicians, because then we can say, when we are being asked, um, how did you make up your mind on this, on this or that subject or, or file? And we can say, I spoke with Mr. X and Mrs. Y, It's also good for, for lawmakers and, and, and members of parliament. Could you tell us a bit more what are the plans for the register in the future? We really want to have the impact in the end. We don't want to have something that you, you know, where you have something nice to, to put on the wall and everybody, you know, says, well done, now you have a transparency register. We really want to be transparent. And I think we're not at the end yet. We also, Um, set up new rules in 2020, so um, the uh, whoever wants to register needs to disclose more information, and this is going to be really important to get that going too, because we have to know when, when, for example, companies or law firms or whoever puts a lot of money into lobbying for a certain file, you have to know that. And you have to know it timely, not a year after. You have to know it when it's going on. Things like that. We really have to meet that challenge. Thank you very much for your time. Hoe zorgt the European Commission ervoor dat that it regelgeving transparent policy? Hierover spreek ik vandaag met Jeroen Hooyer. Hij is de hoofd binnen het directoraat-generaal Justitie van de Europese Commissie. Om te beginnen was ik heel benieuwd op welke manier de wisselwerking... tussen de Europese Commissie en verschillende belanghebbenden plaatsvindt. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ik denk dat het uh, belangrijk is dat, uh, uh, dat er heel veel dialoog is... tussen de Commissie en tussen lidstaten, maar ook tussen sectoren en, en belanghebbenden. Uh, en dat is vaak permanent. Dat is niet alleen als er een voorstel in voorbereiding is. Maar er zijn vaak permanente comité's die bijvoorbeeld één keer per maand uh, zullen ontmoeten. Of één keer per drie maanden. En een aantal belangrijke, belangrijke issues met elkaar doorspreken. Uh, maar ja, zodra er dus een voorstel wordt voorbereid, dan wordt dat geïntensiveerd. En dan hebben we uh, allerlei instrumenten die we toepassen. We hebben onze toolbox, zoals we dat noemen. Om te zien van, ja, wat, wat denkt de sector over een bepaald voorstel. Wat is nou van het belang van het vroege contact? Anders heb je het, uh, het fenomeen dat we alleen maar reageren op incidenten. Eh, gisteren is iets gebeurd en vandaag moet Europa of Nederland, de, de Tweede Kamer, wat gaan doen. Het is vaak beter om al twee of drie jaar van tevoren die dialoog te hebben... over problemen of over uh, ontwikkelingen in onze samenleving. Is dat contact dan vaak uh, op initiatief van de Europese Commissie? Of is het zo dat uh, bijvoorbeeld ook Nederlandse bedrijven uh, het beleid van de Europese Commissie beïnvloeden? Je hebt het allebei. Hè? Uh, we hebben natuurlijk die gestructureerde dialogen en die platformen zeg maar, waar mensen bij elkaar komen. Maar je dus met elkaar praat en de Commissie nodigt mensen uit... Maar je hebt ook heel vaak dat mensen direct naar de commissie schrijven. De commissie is heel open. En uh, ik weet best, de commissie wordt van buiten gezien als een hele grote black box. En uh, dat begrijp ik wel. Het is een hele grote, indrukwekkende organisatie. Tegelijkertijd is ze heel transparant en uh, hebben mensen tot een verrassing soms direct contact met de man of vrouw die op, op dit gebied uh, werkt of, of bezig is. En dat is ook de cultuur intern, dat we, we zijn niet voor onszelf, we zijn natuurlijk ook voor de mensen, voor het bedrijfsleven in Europa. Uh, en, en zijn daardoor heel toegankelijk om informatie te geven en ook te luisteren. En wat maakt dan die dialoog tussen uh, Europese lidstaten ook onderling, van waarde ten opzichte van de rest van de wereld? Nou, het zijn twee, twee dingen. Het eerste is dat, uh, inderdaad, je hebt die dialoog natuurlijk tussen lidstaten en de culturen en, en de ervaringen die natuurlijk heel anders zijn in Italië dan in Scandinavië. Dus dat is natuurlijk ook het, het testen van ideeën, soms de competitie van ideeën tussen, tussen die landen. Dan hebben we natuurlijk de EU internationaal. Ik, ik ken een aantal voorbeelden waar Europa, omdat het eigenlijk best wel vroeg was om bepaalde dingen te organiseren en te reguleren, tot een soort uh, ja, wereldstandaardzetter is geworden. Dus de Europese standaard wordt eigenlijk de internationale standaard. Hoe kan je nou als, uh, misschien als ambtenaar jezelf ook uh, meer inlichten uh, over de Europese Commissie en over die, die werking daarvan? Ik denk dat het ook wel interessant is om, om je te realiseren dat de Commissie uiteraard veel wetgeving maakt. De Europese wetgeving die dan weer omgezet wordt in, in de lidstaten. Ik heb eens gelezen dat ik geloof 70% van de Nederlandse wetgeving uiteindelijk gebaseerd is op een Europese wet. Maar de commissie is natuurlijk niet alleen één grote wetgevende machine. Dus het is ook vaak een, een uitwisseling van ideeën. Dan is het ook zo dat de commissie vaak toepast, to, toekijkt op een aantal van die regels. Bijvoorbeeld uh, nu dat nieuwe plan om voor de zomer, voor de komende zomervakantie, een, een Europees uh, groen certificaat te hebben zodat we beter kunnen reizen. Nou, de commissie kan dat natuurlijk niet zelf organiseren. Maar we brengen alle 27 landen bij elkaar. proberen daar afstemming te vinden. En tegelijkertijd, en dat doet de commissie, zetten wij een groot elektronisch systeem op. Om er zeker van te zijn dat al die systeempjes in de individuele landen met elkaar kunnen praten. Dat die interoperabel zijn. Dus het is minder regulier, maar meer mensen bij elkaar brengen. En de technische faciliteiten eromheen mensen in te scheppen. Het is ik, een mooi, praktisch project, waarbij het ook laat zien dat Europa ook echt dicht bij de mensen staat. Wanneer je beleid maakt, is het belangrijk om zowel naar Europees als Nederlands perspectief te kijken. Over die wisselwerking tussen Europa en Nederland spreek ik met Machtel van Dijk. Zij is adviseur Public Affairs bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Kan je om te beginnen ons iets meer vertellen over wat jullie werk hier precies inhoudt in Brussel? Ja, wij vertegenwoordigen onze provincies, de interesses en de belangen van onze provincies. Um, wij signaleren belangrijke informatie die hier uh, vanuit Brussel komt. Dus hè, wat er uh, wordt voorgesteld door de Europese Commissie, uh, wat de positie is van het Europees Parlement. Uh, ook hoe de, de Raad van ministers zich beweegt. En ook zeker ook als het gaat om het vertalen van nieuwe wet en regelgeving. Wat betekent dat nou voor de provincies? En uh, wij zorgen dus op die manier voor dat onze collega's uh, thuis uh, op tijd op de hoogte zijn van wat er aan zit te komen. En ook andersom uh, mochten wij dus vanuit onze provincie zeggen van hé, hey, dit en dit werkt goed of dit en dit kunnen wij inbrengen ook als input voor, voor nieuw beleid, dan uh, dragen we daar ook uh, actief aan bij. En daarmee zorgen we er dus voor dat wij eigenlijk de linking pin zijn tussen wat er bij ons in de provincies gebeurt en wat hier in Brussel wordt besloten. Welke instrumenten hebben jullie ter beschikking om ook weer het Europese beleid te beïnvloeden? Ten eerste is het denk ik belangrijk om te noemen dat we als provincies natuurlijk ervan bewust zijn dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk eigenlijk in het proces uh, ons input te leveren. Bijvoorbeeld consultaties is een belangrijk instrument. Uh, een voorbeeld is uh, impact assessments of effectbeoordelingen heet dat. Uh, en er wordt eigenlijk gepeild van is er behoefte aan een, een nieuw voorstel op een bepaald uh, uh, beleidsterrein. En daar, daarin kunnen wij dus als provincies al input geven van nou hier en hierop hè, zouden wij toch wel graag nieuw beleid willen zien. Een ander voorbeeld van uh, input leveren via consultaties is ook via de BNC-procedure. Dus als de Europese Commissie een nieuw voorstel doet, dan hebben de lidstaten de mogelijkheid uh, om daarop te reageren, net zoals het Europese parlement. Stel dat het ministerie van, uh, van Landbouw uh, daar een reactie op uh, voorbereidt, dan worden wij als provincies daar ook op geconsulteerd om mee te lezen en ook zelfs mee te schrijven van als wij nog concrete input hebben, dan kunnen wij dat op dat moment doen. Dus op dat moment werken wij dus samen met, met de ministeries uh, om, om input te geven. Nou, een ander een voorbeeld eh, om nog te noemen is toch ook eh, werkbezoeken. Dat is natuurlijk nu anders hè, vanwege, vanwege corona. Maar eh, ja, voorheen eh, zorgen wij ervoor dat er diverse delegaties vanuit Nederland naar Brussel kwamen. Dus op die manier de verbinding te zoeken. Maar ook andersom nodigen wij eh, ambtenaren van de commissie uit... maar ook Europarlementariërs eh, om op bezoek te komen bij ons in de provincie... om te kijken wat daar aan innovatie en, en, en projecten plaatsvindt. Dan misschien nog een laatste instrument uh, uh, wat ik zou willen noemen, uh, is dan toch ook gewoon rechtstreekse lobby. En dat is dan ook in een voorbeeld van zo'n netwerk. Dat is eigenlijk een position paper schrijven samen met je partners hier in Brussel. En dan rechtstreeks contact leggen met de commissie, met het Europees Parlement uh, en ook met, uh, met, met de Raad. Dus ook met name dus met de permanente vertegenwoordiging van Nederland, en waarover we dan uh, contact hebben. Er zijn natuurlijk ook Nederlandse ambtenaren die nu deze inzichten kijken. Wat zou je aan die ambtenaren willen meegeven? Als we het hebben over de Europese Unie, dan is het toch wel iets ongrijpbaar hè van wat is dat dan maar het wordt concreet als je het uh, benadert als binnenland hè? vaak wordt de eu nog gezien als iets buitenland maar we zijn er toch echt onderdeel van en nederland is onderdeel van de europese unie dus kortom wat ik dus zeker wil meegeven is het om het klein te maken en vanuit jouw uh, uh, Jouw, eigenlijk jouw thema is te kijken van, hey, wat gebeurt er bijvoorbeeld op duurzame mobiliteit? Hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk op uh, biologische landbouw? En op die manier, uh, om het op die manier dan aan te vliegen, dan zie je dus echt wel dat je als uh, Nederlands ambtenaar daar zelf een actieve rol in kan spelen. En uh, ja, zelf dus onderdeel kan zijn van eigenlijk de toekomst van Europa, en daar, zodat we daar samen, samen aan kunnen, kunnen bouwen. Een conclusie die we uit dit inzicht kunnen trekken, is dat als je sterk wil zijn als Unie en draagvlak wil hebben bij haar burgers en instanties, het van groot belang is om transparant te zijn over je beleid. In het zevende en laatste inzicht werpen we een blik vooruit. In de toekomst van de Europese Unie. Hoe blijft de Unie ook sterk in de toekomst? Wat moet daarvoor gebeuren? En wat is daarbij de rol van de Conference on the Future of Europe?